Ik zit op dit moment in Mexico en tegelijkertijd help ik honderden ondernemers. En omdat ik mijn business op deze manier heb ingericht, heb ik ongelooflijk veel vrijheid. Vrijheid om te doen wat ik wil, vrijheid om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. En hier wil ik ook een voorbeeld in zijn voor zoveel andere ondernemers die nu nog van klant naar klant hoppen en hopen dat ze ermee aan de slag gaan. Het gaat er mij om dat jij dat stukje vrijheid kunt terugpakken in je bedrijf.